Verwachtingen. Ja. Het, het belangrijkste is dat ik mezelf ga bewijzen dat ik vanaf het begin ga spelen. Dat ik zoveel mogelijk ga spelen. En dat ik een uh, goede input heb voor het team. En dat ik uh, bruikbaar ben. En dat ik uh, sommige jongens wat kan leren. Omdat ik de oudste ben, de meeste ervaring heb. En dan hoop ik dat we met de ploeg boven mee gaan rijden.